Heb je ook wel eens dat je van die avondjes uit hebt? En het is helemaal fantastisch, maar het is echt ontzettend warm. En in de zomer wordt het alleen maar erger. Dan is het gewoon zo warm in clubs en overal dat je transpireert. En dan loopt je mascara veel sneller uit... En uh, dan loop je met van die uh, zwarte kringen onder je ogen en dat is helemaal niet de bedoeling. En vooral als je wat langere wimpers hebt, net zoals ik. Ik heb best wel lange onderwimpers en die tikken gemakkelijk die huid aan. Dan loopt het zo makkelijk uit en uh, dat kan echt super vervelend zijn en irritant. En in deze video ga ik je wat tips meegeven hoe je dit kunt voorkomen. Het zijn makkelijke tips. Ik hoop dat je iets aan zult hebben als je ook dit probleem ervaart net zoals ik. Dus laten we maar aan de slag gaan. Nou, de eerste tip die ik heb: dat is de Fixer van W7. En hij werkt echt ontzettend goed. Dit is een uh, fixatieproduct. Dus je hebt al je make-up aangebracht, en daarna spray je dit eroverheen. Een beetje, ja, het een beetje nattig, een soort mist. Je laat het even opdrogen. Moet je wel je ogen dicht doen trouwens. En het zorgt ervoor dat je make-up veel beter blijft zitten. maakt het als het ware een klein beetje waterproofachtig. En dan niet alleen je mascara, maar ook je foundation en je poeder en alles en je oogschaduw. Het blijft allemaal echt. Veel beter zitten. En dit flesje van W7, dat werkt gewoon net zo goed als de duurdere varianten. En je kunt hem kopen bij de op is op. Hij kost iets van 4 euro geloof ik. En het, ja, het is gewoon ontzettend fijn. En het werkt zo goed. En zeker ook in de zomer als je transpireert en je make-up neigt sneller uit te lopen. Dan is dit echt zo'n fijn product. Je hebt hem ook van de Ethos, maar die heb ik nog niet uitgeprobeerd. Dus ik ben wel benieuwd of die net zo fijn is als deze. De tweede tip die ik heb, en dat is een beetje een obvious tip, maar waterproof mascara werkt echt ook wel heel goed. Als je een fijne waterproof mascara hebt, dat is echt goud waard. Dat is zo fijn. Um, er zijn een paar favorieten die ik heb. Ik vind Lancome Hypnose en uh, dan de waterproof variant vind ik heel erg fijn. Uh, ik heb hier de Body Shop Big and Curvy waterproof mascara. En die ga ik nog uitproberen, ga ik nog een review van maken. Dus hou mijn blog zeker even in de gaten. Ik zal hem even laten zien alvast. Ik had deze gekregen. ik dus moet even... Oh. Die plasticjes zijn echt niet handig trouwens. <laughs> zo onhandig. Oké, okay. uh, even kijken. Nou, Dat is dus deze. Leuke, uh, leuke verpakking. En het is een heel apart borsteltje. Heel dun, weinig haartjes. Ja, wel veel haartjes, maar heel kort. Superkort. kort. ik het even zo. Nou, ik ben heel erg benieuwd of die fijn is. Maar ja, dan kom je aan het eind van de dag... Hoe krijg je die waterproef mascara er weer af? Dat kan echt een hel zijn. Vooral geen babyolie gebruiken. Babyolie is echt super slecht voor je ogen. Niet doen. Maar uh, koop dan zo'n 2-in-1 uh, make-up remover. Ik heb hem hier van Lancôme. Zo'n kleintje. Die zitten vaak in van die verpakkingen waar mascara en deze bij in zit. Ideaal. En dit is gewoon een super fijn product. Heel zacht. Je hebt hem ook bijvoorbeeld van Douglas eigen merk. Vond ik niet zo fijn. Uh, die van L'Oreal, die vond ik wel heel erg fijn. Um, die van de Hema, die ken ik niet. Maar die heeft er ook eentje. Dus genoeg plekken waar je zo'n 2-in-1 uh, make-up uh, ja, waterproof mascara remover kunt vinden. En als je hem goed schudt, dan emulgeert het. En dan doe je het op een watje en dan gaat je waterproof mascara echt zo vanaf. Ze zeggen ook dat micellair water waterproof mascara af kan halen. Uh, maar als je echt een goede waterproefmascara hebt, dan krijgt het zelfs micellair water het er niet af. Dus koop gewoon zo'n 2 in 1 remover en dan ben je helemaal goed. De laatste tip die ik heb, en dat is echt zo'n, zo'n, zo'n, zo'n, zo'n zo fijne tip. En het werkt zo goed. En het enige wat je ervoor nodig hebt, is een losse poeder of een witte poeder. Zoals deze van de Sephora. Of bijvoorbeeld spitsal talkpoeder. Dat werkt ook enorm fijn. Um, ik had een uh, contouring palet van Marc Jacobs. En er zit ook een hele lichte tint in. En um, die kun je daar ook voor gebruiken. En het gaat er namelijk om dat je met een sponsje, Ik heb hier zo'n make-up sponsje, Dat je daar dat losse poeder of het talkpoeder of dat witte poeder dat ik hier heb. Dat je dat onder je ogen aanbrengt. Dan maak je namelijk de huid, ja, je fixeert eigenlijk je make-up en je zorgt ervoor dat als, ja, als je transpireert en het zweet breekt je uit, dat dan het poeder de transpiratievocht een beetje opvangt. En dat je huid niet nat wordt en dat je mascara daardoor ook niet uitloopt. En ook hetzelfde eigenlijk voor als je um, koolvatlood onder je ogen doet en je hebt het idee dat het heel snel uitloopt. Zo'n losse poeder of een witte poeder, breng hem aan met zo'n sponsje. Je kunt hem eventueel ook met een grote kwast aanbrengen, gewoon om je hele make-up te fixeren. Maar het is onder je ogen iets, ja, iets minder makkelijk, vind ik. Met zo'n grote kwast dan kun je een beetje zo'n sponsje nemen en een beetje beken. En dat zorgt er echt voor dat je, dat je make-up gewoon zo goed blijft zitten... Het kan wel zijn dat je het gedurende de dag even moet herhalen, omdat ja, soms transpireer je iets meer of als je uitgaat is het natuurlijk best wel heavy. Um, ik, meestal breng ik het ochtends aan voordat ik ga werken. Dus als ik dan s'avonds nog iets ga doen, breng ik het daarna nog een keer aan. En het werkt gewoon zo fijn, zo goed. Je zult zien dat je mascara echt veel beter blijft zitten, je oogmerkup beter blijft zitten, dat het niet allemaal naar beneden zakt. Ja, het is gewoon heel erg fijn en eigenlijk heel erg makkelijk. Um, Catrice heeft van die witte poeders, Essence heeft witte poeders, dus je kunt ze eigenlijk overal kopen. Hema heeft losse poeders, zijn ook prima. Maar Zwitserland-talkpoeder werkt eigenlijk ook perfect. Nou, dit waren eigenlijk de tips die ik voor je had. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad, dat je er iets van hebt opgestoken. En uh, geef een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken en tot de volgende keer.